In deze video worden de vragen beantwoord. Wie was Dante? Waarover ging zijn komedie? Wie was Botticelli? Wat schilderde hij zoal? Wie is Dan Brown? En wat wordt er in zijn boek allemaal niet verteld? Dante Alighieri was een schrijver uit Florence en hij was ook politiek actief. Hij leefde aan het eind van de 13e eeuw en werd verbannen uit zijn geboortestad wegens het standpunt dat hij innam over de scheiding van kerk en staat. Hoe zag Europa er in die tijd uit? Aan het begin van de jaartelling was Europa grotendeels verenigd onder gezag van keizer Augustus. Deze had zich naast zijn wereldlijke macht ook de titel van Pontifex Maximus toegeëigend, hoofd van de religieuze erediensten van Isis en Jupiter. Nadat keizer Constantijn het christendom tot staatsgodsdienst had verheven, ging deze titel over op de bisschop van Rome, die hem nog steeds draagt. Daarmee werd een probleem ingebouwd in het systeem. De wereldlijke macht en de geestelijke macht kwamen in verschillende handen. In het jaar 395 viel het Romeinse Rijk uiteen in een westelijk en een oostelijk deel. Het oostelijke deel werd geregeerd vanuit Byzantium, dat inmiddels Constantinopel heette. Het westen werd verenigd door Karel de Grote, zodat er rond 800 drie grote rijken bestonden rond de Middellandse Zee. Om zijn prestige te vergroten liet Karel de Grote zich tot keizerkronen door paus Leo III. Met deze belangenverstrengeling werden de conflicten vergroot over de vraag wie de hoogste macht had, de keizer of de paus. Een paar eeuwen later liep dit conflict hoog op tussen Hendrik IV uit het huis van Welf, die graag zijn eigen bisschoppen benoemde, en paus Gregorius VII, die bisschoppelijke benoemingen door de keizer verbood. Een verzoeningspoging werd gedaan met het concordaat van Worms, waarin de scheiding van kerk en staat formeel werd geregeld, maar kort daarna wees keizer Frederik I, bijgenaamd Barbarossa, uit het huis van de Wiebelijnen alsnog elke pauselijke dominantie af. De volgende paus, Innocentius III, benoemde vervolgens brutaalweg een alternatieve keizer, een achterneef van Barbarossa, Otto IV, uit het huis van Welf. Dit was het begin van een langslepend conflict tussen het Wiebelijnen en de Welven. Het speelde zich vooral af in Noord-Italië, waar Florence de kant van de Welven had gekozen. Helaas kregen deze onderling ruzie, waardoor er drie fracties ontstonden. De Wiebelijnen die geen rol meer zagen voor de paus. De Zwarte Welven, die de paus als hoogste macht bleven erkennen. En de Witte Welven die streefden naar een, een wereldlijke macht op pauselijke basis. Dante Alighieri behoorde bij de Witte Welven en nam de taak op zich om te onderhandelen met paus Bonifatius VIII. Maar terwijl hij daar op bezoek was, grepen de Zwarte Welven de macht en werd Dante bij een verstek verbannen uit Florence. Even tussen haakjes, nog een paar eeuwen later liet Napoleon Bonaparte de paus wel opdraven bij zijn kroning, maar hij zette demonstratief zelf de kroon op zijn hoofd. Om dergelijke malle vertoningen verder te voorkomen is het nu gebruikt dat de koning niet meer wordt gekroond, maar ingehuldigd waarbij de kroon op een bankje blijft liggen. Tijdens zijn ballingschap besteedde Dante 15 jaar van zijn leven aan het schrijven van het grootste meesterwerk uit de wereldliteratuur, de Goddelijke Comedie, maar daarover straks meer. Ongeveer twee eeuwen later leefde Sandro Botticelli, een tijdgenoot van Leonardo da Vinci. Hij is vooral bekend van zijn schilderwerken La Primavera en De Geboorte van Venus, die je ook in je portemonnee kunt terugvinden. In deze video ga ik vooral in Op zijn band met Dante, een schilderij dat Botticelli maakte van het eerste deel van de Goddelijke Comedie, een plattegrond van de hel. Ik geef u een korte rondleiding. Dante vertelt in de Goddelijke Comedie over de reis die hij samen met zijn gids Virgilius aflegt door de hel. Hij vraagt Garon hem de rivier de Acheron over te zetten, maar die weigert, omdat Dante niet dood is. Dante raakt buiten Westen door een aardbeving en wordt aan de overkant van de rivier wakker. Op de eerste verdieping bevindt zich het voorgeborgte. Hier wonen de heidenen, die de hemel niet in mogen, maar ook niet slecht genoeg zijn om gekweld te worden in de hel. Ze leven in duisternis zonder godsliefde. De voorchristelijke heiligen, zoals Abraham en koning David, verbleven hier in eerste instantie ook, maar Christus heeft ze hoogstpersoonlijk alsnog naar de hemel gebracht. te daalt naar de tweede kring waar een eeuwige storm woedt. Deze blaast de zielen van de wellustigen rond. Zij waren bij leven onmatig in hun seksuele verlangens. Op de derde verdieping heerst eeuwige regen die neervalt op de vraatzuchtigen. Zij worden gemarteld en bewaakt door kerberos. Hebzuchtigen en verkwisters worden op de vierde ring gestraft. Zij duwen onophoudelijk zware lasten zinloos heen en weer. Dante en Virgilius komen opnieuw bij een rivier, de Styx. Ze worden overgezet en gaan de stad van Dis binnen. Deze stad is het domein van de geweldplegers. Allereerst treffen we hier brandende graven waar ketters in liggen. Dit was vijftig jaar nadat paus Innocentius IV had besloten dat marteling van ketters was toegestaan. De zevende laag bestaat uit drieën. Eerst zien we een rivier van bloed die bewaakt wordt door centauren. Hier liggen plegers van geweld tegen anderen. Dan een bos dat bestaat uit zelfmoordenaars die in bomen zijn veranderd. En tot slot een woestijn waarin het vuur regent op de hoofden van de godslasteraars en woekeraars. Langs een steile afgrond komt Dante in Malebolge, de kuil van het kwaad. Deze bestaat uit tien greppels voor tien soorten bedriegers. Overigens vliegen ze naar beneden op de rug van een draak. Opgezweept door duivels rennen verleiders en koppelaars heen en weer. Vliegers liggen de rest van de eeuwigheid in brek. Ondersteboven in de grond zitten lieden die probeerden een plek in de hemel te kopen, waaronder een ruime collectie pauze. Magiers, heksen en zieners lopen rond met hun hoofd achterstevoren, zodat ze de toekomst niet meer kunnen zien. In een bad kokend pek liggen corrupte politici en ambtenaren, lastig gevallen door duivels met hooivorken. Huigelaars lopen met de last van een lode habijt, terwijl de vijanden van Jezus in kruishouding aan de grond genageld zijn. Ook dieven hebben het niet makkelijk. Ze ontbranden vanzelf, maar herrijzen telkens uit hun as om weer opnieuw te verbranden. Kwaadwillige adviseurs zijn eigenlijk de enigen die echt branden in de hel. In de negende greppel liggen de kerksplitsers, zoals de stichters van de islam. Ze worden door de duivel opengesneden, genezen weer en worden weer opengesneden, enzovoort. Onder in deze kuil liggen alchemisten en vervalsers. Als ziekte van de maatschappij lijden ze nu zelf aan allerlei ziektes, maar dat is hier niet zo goed te zien. Oké, okay. Botticelli was niet de eerste en zeker niet de laatste die zich liet inspireren door het werk van Dante. Het boek Inferno van Dan Brown is gebaseerd op Dante en op het schilderij van Botticelli. Dan Brown presenteert in Inferno een tegenstander die een speurtocht heeft uitgezet aan de hand van het leven en de werken van Dante. Dat levert een uiterst boeiende en leerzame kunsthistorische rondleiding op door Florence, maar er lijkt geen enkele relatie te bestaan tussen de inhoud van Dantes werk of het leven van Dante en de belevenissen van Robert Langdon. Brown refereert veelvuldig aan de pestepidemie die de Europese bevolking decimeerde, maar die vond 50 jaar na de dood van Dante plaats. Alle informatie in deze video en de rondleiding die Brown geeft in zijn boek zijn uitermate interessant, maar van geen belang voor het verhaal, tenzij je kennisoverdracht op zich beschouwt als een legitiem doel voor een boek.